Mijn naam is Paul van der Starre, ik ben lijsttrekker voor 50PLUS in Flevoland. Als je mee wilt doen in deze maatschappij, is stemmen een van de belangrijkste dingen die je kunt doen. Dan laat je je stem gelden, je kunt invloed uitoefenen, dus daarom mensen, ga stemmen. We staan hier op een van mijn favoriete plekjes, de havenkom van Almere. Met de restaurants, de cafetjes, de terrasjes en natuurlijk met de haven, met uitzicht op het water waaruit Flevoland is ontstaan. Als lijsttrekker van 50PLUS is het mijn doel om ouderen in Flevoland een veilige haven te bieden. Een plek waar het fijn is om te werken, te wonen en te recreëren. En met voldoende levensloopbestendige woningen om uiteindelijk te genieten van een welverdiend goed pensioen.